Leren voor het examen. De moeilijkste examenopgave nog een keer uitgelegd. Welkom bij deze examenvoorbereidingsvideo Duits voor de HAVO. In deze video ga ik je helpen hoe je een examentekst kunt aanpakken om het beter te begrijpen. Ik raad je graag aan om eerst de algemene video te kijken over leesstrategieën. Deze vind je ook op dit kanaal. Om te oefenen heb je gekozen voor het eindexamen HAVO 2019, tijdvak 1, tekst 5. Hier zie je de tekst. Zet de video nou even rustig op pauze om fase 1, verkennend lezen, te doorlopen. Ik wacht wel. Nu je fase 1 hebt doorlopen en dus een bepaald beeld hebt bij de tekst, kunnen we verder gaan... Naar fase 2, het lezen van de vragen. En we zien hier verschillende soorten vragen. Vraag 16. Voor een häufig unterschätzte gevaar. In Alinea 3 worden twee feiten genoemd die bij veel mensen onbekend zijn, waardoor ze het gevaar onderschatten. Welke twee zijn dit? Oké, okay, wat valt me op? Ik ga alleen kijken naar Alinea 3. Het antwoord staat dus in alinea 3. Daarnaast valt me op: de vraag is in het Nederlands. Dat betekent dan ook dat ik mijn antwoord opschrijf in het Nederlands. Anders ben ik aan het citeren. Schrijf je het goede antwoord op, maar in het Duits wordt die helaas fout gerekend. Vraag 17. Waarom genau tot en met gekletterd is? Een van de antwoorden die Vanessa op de vraag geeft is dat het gewoon een domme spontane actie was, maar ze geeft nog meer antwoorden. Welke twee andere antwoorden op deze vraag geeft Vanessa in regel 35 tot en met 54? Oké, okay, dus er worden totaal drie antwoorden op deze vraag gegeven, waarvan één is dus dat het een domme spontane actie was, maar welke twee andere geeft ze nog steeds? Oké, okay, ik kijk weer alleen in regel 35 en 54 geen regel eerder en geen regel later enkel naar deze regels. Vraag 18. Waarom spricht Vanessa niet gerne over ihren Begleiter? Ze wil niet, dat hij zich weer schuldig fühlt. Ze wil niets meer met hem te doen hebben. Sie wil zijn identiteit beschützen. Oder ze wil... Dat hij zich eindelijk bij haar entschuldigt. Dus a, ze wil niet dat hij zich weer schuldig gaat voelen. b, ze wil helemaal niets met hem te maken hebben. c, ze wil zijn identiteit beschermen. of d, ze wil dat hij eindelijk zijn excuus komt aanbieden bij haar. Oké. Okay. Je gaat dus kijken, wat wordt er in de tekst gezegd over de begeleider van Vanessa? Is dat positief? Is dat negatief? etc. Dan vraag 19. In welke twee afzetten werd die concrete geschichte van Vanessa veralgemeen veralgemeind? Dus in welke twee Alinea's wordt de situatie van Vanessa, de persoonlijke situatie, algemeen gemaakt? Nou, je ziet dus uh, verschillende samenstellingen tussen Alinea's. 1 en 2, 1 en 8, 2 en 3. 3 en 7, 4 en 5, 7 en 8. Oké, okay, maar let ik eens op. In welke alinea's wordt gesproken over het algemene thema in plaats van over Vanessa? Vraag 20. Wat was de directe aanleiding voor dit artikel? Citeer het zelfstandig naamwoord dat de kern van het antwoord op deze vraag vormt. Oké. Okay. Zelfstandig naamwoord herken je aan de hoofdletters. Dat weet je natuurlijk in het Duits. Alle zelfstandige naamwoorden schrijf je met een hoofdletter. Citeren betekent letterlijk overnemen uit de tekst. Dus, oftewel, je gaat iets Duits opschrijven. Het gaat om één zelfstandig naamwoord. Je schrijft dus ook maar één antwoord op. En dan 21. Wie lest zich de toon des tekstes het besten karakteriseren? A. Als erstaand verbazingwekkend, b als metvuelend, meevoelend, c als zachtlich, zakelijk, of d als voorwortsvol, als verwijtend. Je hebt nu fase 1 en 2 doorlopen. Nu is het dus tijd om de video op pauze te zetten en te gaan kijken welk stuk tekst moet ik lezen om de vraag te beantwoorden. Dat ga je nu doen en zo meteen gaan we samen kijken naar het analyseren van de antwoorden en de tekst. Veel succes! Dan gaan we nu kijken naar de antwoorden op de vragen. Voor een häufig unterzetten gevaar. Er worden dus twee feiten genoemd die bij veel mensen onbekend zijn, waardoor ze het gevaar onderschatten. Welke zijn dat? Dat is één de bovenleidingen staan altijd onder stroom, ook als er geen treinen rijden. En twee, Je kunt ook een schok krijgen als je binnen de anderhalve meter van de leidingen komt, of als je de leidingen dus niet eens aanraakt. Dat is mooi gezegd, maar waar vind ik dat? Dat vind je hier. Die oberleidingen hebben, ook wanneer geen Zug fährt, een spanning van 15.000 volt. Hey! Dat is die punt 1, dat altijd spanning over de leidingen gaat, ook wanneer er geen treinen rijden. En dan die tweede. Je hoeft ze dus niet aan te raken, niet te beruwen, om een dodelijke schok te krijgen. Unterscheidt man die distans van 1,5 meter, droort bereits een spanningsüberslag. Dus zelfs ook om je binnen de afstand van 1,5 meter... Uh, dreigt het gevaar om een, uh, een spanningsschok op een schok? Let erop. Nederlands antwoorden, want het is een Nederlandse vraag. Antwoord je in het Duits, wordt de vraag fout gerekend. Ook al weet je wel waar het stond. Maar vraag 17. Welke twee andere antwoorden op deze vraag geeft Vanessa? Ze wil de sterren bekijken. Dat klonk idyllisch. Of de man met wie ze was stelde het voor. Even kijken, waar vinden we dat? Ze kunnen zich voorstellen, dat ze zich die sterren angucken wilde, weil dat op zo'n alten, verrosteten wagon zeer idyllisch zei. Oké, okay, dat was de e eerste. Ze wilde sterk kijken op een oude, verroeste wagon, dat, dat heel idyllisch. Wat kan weiter nog? Möglicherweise sei het. Die idee des jonge mannes gewezen. Het zou ook nog mogelijk kunnen zijn geweest dat het het idee was van de man. Vraag 2. Aber auch. Let op, aber auch. Maar ook. Opsomming. Niet het één, maar ook. Hieraan had je kunnen zien dat er nog een reden zou worden genoemd. En dan vraag 18. Waarom spreekt Vanessa nicht gerne über ihren Begleiter? Dat is om um de volgende reden. Sie will nicht, dass er sich wieder schuldig fühlt. En waar kunnen we dat in de tekst vinden? Nou, wel hier. Wenn er das hier liest, macht er sich erneut voorwerfen. Als hij dit nou leest, die gaat hij zich opnieuw weer verwijten maken. Terwijl hij was. ...weggerend om hulp te halen bij de kroeg waar ze uitgingen. En dat wil ze dus voorkomen. Daarom antwoord A. Antwoord 19. In, uh, in welke twee alinea's wordt de, ge, uh, het verhaal van Vanessa veralgemeend, wordt het algemeen gemaakt? En dan gaan we eens kijken naar het juiste antwoord. Dat is 3 en 7. Even, Eens even kijken. Eerst even alinea 1. Vanessa was reageert ooit zal... Oh, dat gaat over Vanessa dus. Nou, het gaat weer over haarzelf, haar eigen situatie. Dat ongeluk passeerde am 11 august. Oh, dat gaat weer over Vanessa. 3. Wer op een baanwagon klettert, overleeft die. Oh, dat gaat weer over, oh, gaat weer over het algemeen van Spolt. Ik ga het niet over Vanessa, maar de mogelijke gevaren bij het spoor. 4. Nach ihrem Unfall wurde Vanessa nee, over Vanessa. 5. Om mogelijke nachtarmen te waarden, gaat Vanessa jetzt nou, gaat weer over wat Vanessa doet. 6. Als we in der Nähe des Unfallorts stehen und Faske oh, gaat weer over Vanessa zelf. 7. Jedes jaar verunglukt. Einde... A. Ah. Hier wordt gesproken over de gevolgen van ongelukken bij het spoor. Dus een algemeen iets. En dan 8. Na haar Rehabilitation is Vanessa in Ham. Nee. Het gaat hier hè, over haar herstel. Van Vanessa het gaat weer over haar persoonlijk. En daarom dus antwoord 3 en 7. Dan 20. Wat was de directe aanleiding voor dit artikel? citeer het zelfstandig naamwoord dat de kern van het antwoord op deze vraag vormt. En dat is... afkleringsfilm. Dat kun je ook vinden. Ze wil mogelijke naapers waarschuwen... en daarom heeft ze in een ongeveer 10 uh, minuten durend uh, uitlegfilmpje... Uh, van de bondspolitie meegewerkt. Dus de aanleiding was hiervan omdat ze een film heeft gemaakt... Dat is de kern, afkleringsfilm. Let op! Citeer, dus letterlijk uit de tekst halen. En dan 21. Wie uh, laat zich de toon des tekstes am besten karakteriseren? Dat goede antwoord is, zakelijk. En dat is, om de volgende reden, het doel is om de mensen voor te lichten en te waarschuwen. Dit gebeurt met feiten, kijk wat in linea 3 Um, of in 7 en het persoonlijke verhaal van Anessa. Het doel is informeren. Het gaat hier dus om een zakelijke tekst. Ik hoop dat ik je geholpen heb bij het voorbereiden van je eindexamen Duits. Ik wens je heel veel ervaring met de voorbereiding. Tjus!